Ik ben Ulrik en dit is jouw nieuwste tech-update. Je zult niet geloven wat ze nu hebben bedacht. Je zult bedenken dat dit heel ouderwets is, maar het werkt blijkbaar nog steeds. Criminelen sturen je een USB-stick via de post. Deze stick lijkt afkomstig te zijn van Microsoft met een nieuwe update van Office. Maar de stick zit natuurlijk vol met malware. Zodra je de stick aansluit, proberen ze je te misleiden door je naar een nep nummer te laten bellen. En de mensen aan de andere kant van de lijn zullen natuurlijk hun stinkende best doen om je op te liggen. En niemand in jouw bedrijf zou hierin trappen. Toch? Neem geen risico en waarschuw iedereen voor deze praktijken. Licht is het ook eens tijd om de beveiligingssoftware en training voor je personeel onder de loep te nemen. Je hebt de juiste combinatie van de twee nodig en wij kunnen je daarbij helpen. Dit was de Tech Update voor deze week. Volgende week meer.